Dat voel je terug in die filmpjes, die, yeah. die, die warmte, die verbinding, yeah. uh, betekenisvol zijn yeah. uh, en, en niet te veel last van uh, uh, ja, hoe wordt dit gefinancierd, yeah. uh, hoe ga ik yeah. om met de huisarts, uh, hebben we yeah. tijd voor dit of dat. Dus eigenlijk heb je een aanbod aan vitaliteitsproducten, modules eigenlijk, digitale producten yeah. en die zijn drempeloos toegankelijk zonder dat je opnieuw uh, hoeft in te loggen zeg maar, uh, in de app waar het over gaat. Want eigenlijk zijn we gaan nadenken over de vraag, hoe kun je nou dat vitaliteitsaanbod beschikbaar stellen aan zoveel mogelijk mensen in de, uh, in de regio. En we denken dat dat eigenlijk naar de toekomst toe op drie manieren zou kunnen worden ontsloten. Ja. En dat willen we ook voorbereiden, dat is via buurtplatforms. Ja. Buurtplatforms hebben toch wel. iets aantrekkelijks voor veel mensen. Omdat ze daar ook allerlei dingen over de buurt kunnen vinden. En dat ze dan daar ook dat vitaliteitsaanbod vinden, nou ja, dan zal een deel van de mensen daar gemakkelijker mee aan de slag gaan. Maar lang niet iedereen heeft een buurtplatform, dus daarom willen we ook graag een regioplatform naar het voorbeeld van Amsterdam om ook voor alle andere mensen die, die, dus uit buurten die geen, platform, geen buurtplatform hebben, om dat voor hen toegankelijk te maken. En de derde optie naar de toekomst toe is natuurlijk het PGO. Mijn droom is wel dat dan bijvoorbeeld ook de schuldhulpverlener uh, uh, weet wat er uh, uh, ja, aangeboden kan worden aan een burger. Niet alleen uh, in, in die schuldhulpverlening, maar ook in ja, hoe ga je om met de stress die daarmee ja, samenhangt. Zeker. Of met dat je kinderen niet kunnen sporten of dat je merkt uh, dat je minder mee kan doen dan dat je zou willen. En dat uh, zou ik heel mooi vinden, ook in, in Eindhoven, met die opschaling. Uh, als je op die manier ook andere doelgroepen net op het juiste moment weet te benaderen. En dat ja. zijn van die schakelmomenten in een burgers leven. Ja. Wat ik wel merk, is dat het nog niet zo heel simpel is. En dat zei iemand op het filmpje ook, om de financiering voor dit soort bewegingen voor elkaar te krijgen. Hè? Het interessante is dat. Dit soort onderwateroplossingen, waar wij nu over spreken, die echt keihard nodig zijn om die digitale infrastructuur te creëren waar mensen dan hun voordeel mee kunnen doen. Weet je, Om de handen op elkaar te krijgen voor investeringen daarin, dat is nog niet zo simpel. En, en ik hoop echt dat we daar de komende jaren wel kans toe zien. Want het is een onmisbare bouwsteen volgens mij in het hele beleid van preventie- en gezondheidsbevordering. Ik hoop ook dat we erin slagen in Nederland om een deel van dat zorgbudget... ...aan gezondheidsbevordering en preventie in te zetten. Inclusief alles wat daarvoor nodig is. Maar dat we toch eigenlijk al toenemend zien dat mensen die met een lager sociaal-economische status... ...zoals dat dan heet, of minder middelen te besteden, meer gezondheidsklachten... Uh, ook, ...ook vaker zullen merken dat ze misschien niet de zorg kunnen ontvangen die ze verdienen. Ja. En dat vind ik wel een... Uh, he, een, een daar, dat moet Nederland niet willen, he? daar nee. zijn we te welvarend voor. Heel vaak zijn ook de medische klachten en problemen een vertaling van de situatie waarin zij zich bevinden. En het gekke is dan eigenlijk dat ik duizenden euro's kan laten uitgeven aan de medische kant... ...door verwijzingen naar allerlei specialisten, ja. dat is allemaal in Nederland geregeld. Maar het echte achterliggende probleem waar die ouder ook aandacht voor vraagt, haar eenzaamheid... ...en, en, en, en zeg maar de, de mogelijkheden die er in een, in een wijk of buurt zijn om daaraan tegemoet te komen, daar is dan eigenlijk geen geld voor. Als je kijkt met hoeveel geld wij eigenlijk in Amsterdam uh, de techniek hebben neergezet, ja, dat, dat, dat gelooft bijna niemand, dat is zo weinig eigenlijk. Mm -hmm. Maar dat vergt wel dat iedereen, en ook de ICT leveranciers, ook heel mooi, ook, ook over hun eigen schaduw heen stapten en ook echt hun eigen bijdrage deden daarin. Niet alleen financieel, maar ook door te zeggen, uh, wij zijn voor BV Nederland, wij zijn beter met elkaar, wij willen gewoon dat de zorg uh, betaalbaar blijft. Ja. Beter met elkaar dat ook doet in, in samenspraak met bewoners. Ja. Dus dat wordt niet top-down georganiseerd in de hoop dat het goed uitpakt. Maar dat wordt gewoon met burgers, uh, Daar wordt er over nagedacht. En dat is wat we in de afgelopen jaren gedaan hebben. En daar moeten we denk ik mee door. Uh, ook rondom de nieuw te maken producten.